Superleuk je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. We hebben vandaag weer een driedag. Ik weet niet of het de laatste is, maar wel een van de laatste dat bij deze serie hoort. Blondie is gebasteld door Klijf. Dankjewel, Klijf. Ik ga nu even al mijn spullen mooi schoonmaken. Dan hebben we vandaag een drukke planning. Dus dat wil ik graag met jullie gaan meedoen. Nou, we gaan laten zien. Want vandaag gaan we verschillende dingen opnemen die we nog missen tussen de afleveringen door. Zo ga ik vandaag Blondie rijden, gaan wat ruitenfitheid, dierenarts komt. Oh ja, en in het influencer hoekje gaan we nog ja. wat dingetjes opnemen. En ja, ik heb er heel veel zin in. Maar nu moet ik eerst even spullen gaan schoonmaken om het allemaal er mooi uit te laten zien. Oké. Okay. We hebben de geintjes zien. Ze zijn aan het filmen voor Horse and Country. Je ziet daar Margriet, ons veearch, is bonnie aan het keuren, nou ja, gezondheidstest aan doen. wordt gefilmd door Inge en Daan staat aan de zijkant te wachten en we hebben ons lieve groentje Elisa er vandaag bij. Het is vandaag dinsdag. We zijn samen met verona. Ik heb hem net uit Zemolen gehaald. Dan doe ik je halsertje af. Ga maar kijken in je bak. In je bak? In je bak? Hier, in je bak. Zo, daar, ja. Ik heb ze even een appeltje gegeven, want het gaat is weer binnengekomen. Dus ik kan ze even lekker eten. Liever een sticker alsjeblieft. Ik heb vandaag een lange, nee, niet lange, maar wel een spoldag achter de rug. Ik ga vandaag Corona rijden en Blondie die is vandaag vrij. Morgen heb ik als het goed is weer les met Blondie en Corona, weet ik niet of hem morgen gaat gebeuren. Wat ga jij morgen doen? Hé, hé, hé? Ja, we moeten gewoon een vlog maken. Ik moet de docent uitleggen wat ik moeten blokken. Toen dacht ik wel van. <laughs> oh. Oké. Okay. Ik heb nog nooit zo erg in deuk gelegen van een docent. Die ging helemaal uitleggen hoe ik dat moest doen. En toen dacht ik ja. Is het donderdag, wij hebben zaterdag opnames gehad voor Horizon Country. En toen is de dierenarts geweest om een aantal dingen te controleren. En hoewel ze bij Blondie eigenlijk het goed vond, vond ze toch dat er net net niet soepel genoeg meeliep in de buigproef. Dus dat heeft Tessa, als het goed is, al verteld. Dus nu ben ik, ben ik op donderdagmiddag om 1 uur in mijn uppie blondie in de trailer gestapt om naar Magritte te gaan, de veearts. Zij gaat toch alles nog even nakijken. We hebben natuurlijk een paar weken geleden foto's laten maken. Nu vijf weken geleden heeft ze waarschijnlijk of vastgelegen of zijn knieën dan uh, ergens tegenaan gehad wat we niet gemerkt hebben hoe dat gebeurd is. Dus we gaan het toch maar laten kijken. Niet omdat ze niet goed loopt, niet omdat ze kreupel is, maar omdat het niet perfect is en dat vinden we niet prettig en dan krijg je allerlei dingen in je hoofd en dan kan je beter het gewoon even na laten kijken dan dat je ervoor kiest om het niet na te laten kijken en hoop dat het overgaat. tenminste zo denk ik erover andere mensen zullen misschien zeggen Joh, ik stap nog wel een tijdje en kom wel goed trainingen en zo gingen eigenlijk gewoon allemaal goed springen ging goed en toch dat kleine stukje dat het niet perfect is maakte toch dat er zorgen zijn en ik sluit dan liever alles uit dan dat ik daar over na ga zitten denken. Dus ik ben nu bij de dierenarts samen met Blondie. Tess zit gewoon op school en die heeft vandaag ook schooldag. Dus die is niet thuis aan het uh, leren, maar gewoon uh, in Vlaarder. Dus die ga zo meteen de veearts even opzoeken. En misschien dat ik nog wat opnames mag maken. Maar ik ben er eigenlijk niet zo fan van sinds Sterre. Vind ik dat niet zo prettig omdat ik me daar oncomfortabel bij voel, omdat je dan allerlei dingen ziet. Dus ik, ik weet nog niet of ik ga filmen of dat ik denk, nou weet je wat, ik vertel het zo meteen wel weer in de auto. Nou, Blondie en ik zijn terug van de dierenarts. en die komt niets vinden, gelukkig. We hebben nu wel, het kan natuurlijk van alles zijn, dat weet je allemaal nooit. Het kan zijn dat ze, omdat ze veel geoefend hebben met dressuur, heel veel. En vrij zwaar getraind hebben ook. We hebben natuurlijk de filmopnames gehad. Ze heeft natuurlijk die knie hier gehad dat ze of vastgelegen heeft of weet ik het wat ze gedaan heeft. Dat weten we dus niet. Even opzij. Kom, kom maar. Laat opzij. Hallo. Even opzij. Kom. Nee. Stap je zo. Zo kan ik er niet bij. Kom. Juist. Braaf. Dus ja, dat maakt het best wel lastig. We gaan nu twee weken wel dressuur doen, maar niet springen. Zo. En dan na die twee weken gaan we weer terug naar Margriet. En dan gaan we weer, ja, nakijken. Nu gaat ze lekker eten. Ze is me wel zacht, denk ik. De Tess was er niet bij, die was gewoon op school. Dus dat vindt ze niet stof. tof. En daarom moest ze van mij ook in de molen. Om nog even helemaal weer wakker te zijn voordat ze überhaupt gaat eten. Dus nou ja, ik ga naar huis. Dan zal ik Tess gaan halen. En dan uh, gaan we morgen weer gewone dingen doen. Corona, doe ook even leuk mee. Oeh. En samen met Vrona. Jullie weten al dat vandaag. vandaag donderdag is. We gaan vandaag op Rotterdam rijden. Ik ga nog even weten wat ik ga doen. Trouwens, ik was vandaag in studieuur en ik had niks te doen. Sorry docent als je dit kijkt. Want je mag niet op je telefoon zitten, maar ik heb het toch wel gedaan. Ik heb allemaal TikToks, Instagrams, dingetjes, fanart bekeken. En ik voel me zo schattig om weer te zien. En toen dacht ik, ik weet weer waar ik het voor doe. Ja, ik had het even mee delen, want ik was echt een soort half aan het huilen, omdat ik zo blij en gelukkig was. <lacht> Emoties. Ik was dat zadel was aan het pakken en ik ben tegenwoordig groot genoeg dat ik een soort zo ga staan. Dan pak ik dat zadel. en dan schuif ik hem een soort... Mijn docent gaat ook nog een foto sturen. Wie? Naf. Mevrouw van wiskunde. Ik ben dan groot genoeg en dan pak ik zo dat zadel en dan leg ik hem op een keertje. Op, nou, niet op een keertje, maar dat hij dan voor de helft over die stang heen ligt dat hij zo naar beneden valt op mijn hoofd. Nou ja, niet zo precies, maar zo dat ding. En dan ligt mijn zadel een soort net, net, net zo. En dan dat hij naar beneden kan vallen. Dus dan valt hij meestal naar beneden dat ik hem zo soort mee kan nemen. Maar dat gebeurde deze keer niet. Dus ik dacht, ik doe een klein stukje verder. Ik laat weer los dat hij zo rustig naar beneden komt. Want nou, ik komt dan een soort van zo naar beneden. Maar nu kwam hij in een keer bonken naar beneden. En toen kwam mijn vinger tussen. Dus nu is mijn vinger dikker dan de ander zie je waarschijnlijk niet, maar. Oh, ik heb ringen om. Maar. Kijk, die is dikker dan die. En toen zag je hier helemaal een ader lopen, en toen dacht ik dat mijn ader gesprongen was. Maar dat was gelukkig niet zo. Oké, okay, nu ga ik maar even opzadelen. Het is inmiddels een tijdje later. Ik heb naar gereden, en ze is. is... Helemaal bezweet. Helemaal bezweet, hè, he, rondje? je tussen je billetjes sweet? Tussen je billetjes geen sweet? Vroon en ik hebben een soort wedstrijd gehad met uh, wie het slimst. Vroon dag. ik ga lekker aan jouw rechterhand trekken, want het is leuk. En ik kreeg zo van, oh jij gaat aan mijn rechterhand trekken, ik laat mijn rechterhand los, spijt me niet. Dus toen heb ik met mijn linkerhand gereden, binnenbeen raam. En toen dacht ze van, wat is dit? Het dus ging ze eerst een soort sepastische lopen. Maar uiteindelijk heeft ze het gewoon goed gedaan. Nu ga ik maar spulletjes opruimen, een beetje langs mijn rug. Maar ga ik nu even spulletjes opruimen en de hapjes doen. Dus dat. Vrouwtje is nu lekker aan het eten, want you have it goed gedaan. Ik ga ze wel nog even in de mode zetten, want jij bent helemaal bezweet. Super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Vorige week hebben jullie als goed is een dagvlog online gezien. En dat is van heel mijn vrijdag, dus dat was vandaag. Dus super leuk dat je gekeken naar deze weekvlog. Doe vooral een duimpje omhoog als het leuk vond. En abonneer je op ons kanaal. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei,